De beoordeling van de contracten tussen Martin Garrix en zijn platenmaatschappij moet opnieuw. De Hoge Raad heeft zich in deze zaak voor het eerst uitgesproken over onredelijk bezwarende bedingen in het auteurscontractenrecht. Die regeling is ingevoerd in 2015 en is bedoeld om de contractuele positie van schrijvers, componisten of artiesten te versterken bij de exploitatie van hun werk. Artikel 25f van de auteurswet verklaart bedingen in exploitatieovereenkomsten vernietigbaar als ze onredelijk bezwarend zijn. Dat begrip dat kenden we al uit de regeling in boek 6 van het BW over algemene voorwaarden. Maar anders dan daar is de regeling in de auteurswet ook van toepassing op individuele contracten en ook op de bedingen die over de kern van de prestatie gaan. Volgens de Nederlandse top-DJ Martin Garrix zat er een onredelijk bezwarend beding in het contract met zijn platenmaatschappij. En daarin bleef onduidelijk welke kosten de platenmaatschappij bij de berekening van de royalties precies in mindering mocht brengen op de bruto-ontvangsten. Het gerechtshof ging hier niet in mee omdat het beding in dit concrete geval niet onredelijk zou zijn uitgevoerd. En Garricks ging daarover met succes in cassatie. Volgens de Hoge Raad is de toetsing of een beding onredelijk bezwarend is, een beoordeling van omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst. En je mag geen omstandigheden meewegen die zich hebben voorgedaan na het moment van contractsluiting. De rechter moet de vraag of een beding onredelijk bezwarend is, dus ex-dunk beoordelen. De Hoge Raad oordeelde hetzelfde over een vergelijkbare klacht van de platenmaatschappij. Gerrix had ook nog iets anders aangevoerd. Dat de toepassing van sommige bedingen uit de overeenkomst onaanvaardbaar was naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Dus een beroep op de algemene bepaling van artikel 6, 248 lid 2, BW. Het Hof had daar niks over gezegd. Misschien omdat het Hof die bedingen niet onredelijk bezwarend vond. Maar dat is een andere toets, zegt de Hoge Raad. Artikel 25 auteurswet, 25f auteurswet. Schrijft een abstracte toetsing vooraf voor, maar bij een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid kunnen wel omstandigheden worden meegewogen die zich na de contractsluiting hebben voorgedaan, zoals de manier waarop de overeenkomst is uitgevoerd. De toetsing van de contracten en de uitvoering daarvan moet daarom op deze en nog een paar andere punten worden overgedaan.